Goedendag, een mooie tros druiven hier naast mij, een foto die gemaakt is in Zuid-Holland. Druiven hebben warmte nodig, hebben zon nodig en dat zit echt wel in de weerkaarten de komende periode. En dat is ook goed nieuws voor vakantievieders, want de grote vakantie is al deels begonnen en de komende tijd zien we toch echt wel dat er ook zomerweer voorbij gaat komen. Dit weekend hebben we nog wel te maken met een noordweststroming en dan wordt er wat koelere lucht aangevoerd, vaak ook wolkenvelden, maar dat gaat veranderen. Het hoge drukgebied boven de oceaan, dat gaat namelijk aan de wandel en komt richting Nederland. En dat betekent dat we begin volgende week een andere stroming krijgen en dat we hogere temperaturen kunnen verwachten met veel zon. Later in de week weer even wat minder hoge temperaturen, maar dan richting het weekeinde een nieuw hoge drukgebied dat eraan gaat komen. Dat zien we nu langzaam maar zeker op de weerkaart verschijnen. Dan draait de stroming en dan komt er vanuit het zuiden warme lucht onze kant op en dat zou wel eens zeer warme lucht kunnen zijn. Ik sluit niet uit dat het deels in Nederland tropisch gaat worden in dat weekeinde. Ja, hoge druk. En dat zien we dan ook terug in de luchtdrukafwijkingskaart. De roze tinten, hoge druk invloeden. En dat betekent nauwelijks neerslag, flinke zonnige periode volgende week en hogere temperaturen. Dat heb ik nu al een paar keer gezegd, en dat kunnen we ook mooi zien in deze kaart. Er zit veel warmte momenteel in het zuiden van Europa, Spanje en Portugal. Daar is het echt snikheet. Ook in Frankrijk is dat het geval. En die warmte die komt toch langzaam maar zeker meer naar het noorden toe. De meeste warmte die zal richting Duitsland trekken, maar in Nederland krijgen we er ook mee te maken. In ieder geval een afwijking, een temperatuurafwijking boven het klimatologisch gemiddelde volgende week. U moet zich voorstellen: in deze tijd van het jaar zijn temperaturen Temperaturen rond 22, 23 graden in het midden van het land. Normaal in het zuiden ligt dat wat hoger. Nou, volgende week kunnen we dus inderdaad ook wel temperaturen rond 25 graden gaan verwachten. En daarna zelfs nog hoger. Kunnen we ook mooi zien als we naar de week daarop kijken. 18 tot en met 25 juli. Dan zien we dat echt die hitte Duitsland intrekt. Met die enorme afwijking van 3 tot 6 graden boven gebruikelijk. Maar ook het zuidoosten en zuiden van het land pikt dat mee. Daar kan het dus tropisch warm gaat worden. De rest van het land misschien wel gewoon wat prettigere temperaturen. Nog wel warm, maar niet zo warm als in het zuiden of zuidoosten. Als we dan nog wat verder kijken, dan zien we dat de weerkaarten in onze omgeving toch wel roosrood gekleurd blijven. Dat betekent dat het over het algemeen warmer zal zijn dan normaal. Dit is de week 6 tot 15 augustus. Ook dan zien we nog steeds de warmte. Ja, u kunt zich voorstellen, als het zo warm is, dan is er ook vaak zon en weinig bewolking, met andere woorden neerslag kan er dan niet vallen. En dat zien we ook terug in de neerslagafwijkingskaarten. Die zijn over het algemeen allemaal wat droger dan gebruikelijk. En die droogte, dat kan toch echt wel een probleem gaan worden. Hoor. De komende periode, wat ook in Nederland voorzien we flink wat droogte. In het zuiden van Europa is het al een tijdje gaande. Daar is het echt op veel plaatsen heel erg droog. Met uh, ook natuurbranden die we momenteel zien. Nou, die kans die zal alleen maar groter gaan worden. Want voor al die weken zien we steeds dit soort tinten over de kaart, met andere woorden, droog weer. Voor de komende twee weken even in detail kijken. Ja, dan zien we ook voor Nederland dat er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De kans op neerslag is over het algemeen beneden 25 procent. En als er dan neerslag valt, dan zijn het geen grote hoeveelheden. Ja, aan het eind van de pluim, dan zien we dan wel... dat er misschien ook wel eens 10 millimeter of meer zou kunnen vallen. Nou, dat is te koppelen aan een onweersbui. Dat is ook de periode dat het zo warm kan gaan worden in Nederland... met die temperaturen in het zuiden rond de 30 graden. Tot slot nog even een kaart voor de luchtdrukafwijking. Begin augustus, dan zien we toch wel dat het roze verdwenen is in onze omgeving... De kleur is wit nu en dat betekent geen luchtdrukafwijking van betekenis. En dat betekent dat je dan over het algemeen een wat meer westelijke stroming kan verwachten. Er zal extreme hitte niet zo snel gaan voorkomen. Maar ja, als er nog wel voldoende uh, invloed van hoge druk is vanuit het zuiden van Europa, dan hou je toch nog wel de kans op neerslag. Tenminste, dan hou je een zeer kleine kans op neerslag. Want de droogtekaarten die laten toch steeds zien dat ook in deze periode er nauwelijks neerslag wordt verwacht. Kortom... De echte hitte lijkt er dan wel uit te gaan. Maar voor jullie is het toch echt wel vaak te warm voor de tijd van het jaar. Met daarbij droge condities. Zoals gezegd, de droogte kan echt wel een probleem gaan worden. En verder zie ik eigenlijk weinig uitschieters in de weerkaarten. Kortom, het ziet eruit dat we een paar mooie zomerse weken gaan krijgen. Ideaal vakantie weer, ook in eigen land. Nog een fijne dag.